Hoi iedereen, ik ben Alex Hulsink, uh, ik studeer hier maatschappelijk werk en dienstverlening. Uh, verder doe ik aan bodybuilding, uh, ik uh, begeleid uh, jongeren met huiswerk. Um, Leeuwarden is echt een hele goede stad om te gaan studeren. Uh, je hebt die, uh, uh, elk jaar is hier eigenlijk meer te doen, het is uh, over een aantal jaar culturele hoofdstad. Er gebeurt heel veel, er komen steeds meer nieuwe dingen, uh, nieuwe winkels van alles. Ik ken een beetje de ins en outs hier. Uh, wil je dat ik uh, jullie vertegenwoordig als, uh, voor, voor jullie als studentenstad, nou, stem dan naar mij. Ik heb er geen spijt van. Dankjewel, peace out.